hoi ik wil je laten zien hoe als je een game hebt gemaakt in processing hoe je die dan op github zet en je wilt je game op github zetten omdat je bijvoorbeeld uh, internet hebt en je wilt geen usb stick de hele tijd meenemen en je wilt je code ergens op een website kunnen zetten dat ga ik nu laten zien nou, ik heb een uh, iets simpels gemaakt in processing Kijk, een heel mooi programma ik heb hem nog niet gesaved, dat ga ik zo doen um, nou, dus ik ga hem nu 7. En ik, hij staat in Richel, Sketchbook en ik noem keimooi. Want het is een keimooi programma. Ik moet wel onthouden waar ik hem heb staan. Hij staat in de map Richel, dat is de gebruiker. Sketchbook is daar een folder van. En daar komt nu een folder. Keimooi. Mooi, hij is nu gesaved. Um, maar hij is nog lang niet op de GitHub. Ik moet een, een GitHub website maken. Dat ga ik nu doen. Ik ben hier op GitHub. En ik ben ingelogd, daarom staat mijn hoofd hier, daarom staan hier allemaal dingen. Als ik een GitHub-website wil maken voor mijn game, klik ik op het plusje. En ik klik op Nieuw Repository. Dit betekent, maak een nieuwe website. Ik klik erop. En de naam, die ga ik ook mooi noemen. De omschrijving is, dit is een, dit is een, dit is een. Is een kei mooi processing programma. Public, die hou ik aan. En hierop klikken dan krijg je een README, is ook handig. Doe dat. Uh, over de rest ga ik het niet hebben. Create repository en onze website is er. Hoppa, je speelt het weer kei mooi. Dus uh, dit is hem. Maar we hebben onze game uh, nog helemaal niet op de website staan of wat dan ook. Wat we gaan doen, we gaan eerst deze website op onze eigen krijgen. Je kunt hier de URL copy-pasten en dan gaan we naar de command line. We gaan naar de command line. We gaan naar de command line. Git clone, Kei mooi. Nu hebben we een folder gemaakt, Kei mooi. We gaan in de folder Kei mooi. We kijken wat er is. Er is nog niks te doen, alleen maar readme staat er. Dat klopt, want onze code. Die staat op een andere plek. Nou, laten we naar het sketchbook gaan waar onze code staat. Sketchbook, mooi, daar staat onze code. Nou, die code die neem ik mee, ik kopieer hem. En ik ga naar de git map van mooi En daar heb ik de code erin gekopieerd. Als dus ik nu weer... Op de, in de terminal kijk, dan zie ik dat die er hier nu staat. Met Git status kan ik zien dat Git ziet dat er iets nieuws is. Mooi, dan gaan we deze, dit bestand toevoegen. Kijk, mooi code toegevoegd. Ja, kijk, mooi code voor kijk, mooi code voor kijk, mooi toegevoegd. Git push, dan komt het online. Ben, misschien dat jij nu een wachtwoord in moet voeren dat hoeft er bij mij niet, want ik heb dat anders ingesteld en als ik op de website nu op refresh druk, of op F5 kan allebei, dan zie ik dat hier mijn code staat nou, en nu kan ik deze code vanuit processing weer starten als ik wil, als ik nu naar processing ga dit is nog de oude plek dus ik maak dit leeg ik save het zelfs ik ga nu op de nieuwe plek dat is in Richel. Kijk mooi. Dit is de uh, waar Kin zit. Hier staat mijn code. En die kan ik runnen. Ik kan de oude plek ook nu weggooien. Uh, want uh, het staat al online. Mooi, dat was het eind van deze video. En ik wens je heel veel plezier dat je niet meer met USB-sticks rond hoeft te zeulen. Dat je code nooit meer kwijtraakt. Het is allemaal super fijn. Dus ik wens je een hele fijne dag. Houdoe.